Dag iedereen, laatste deel van het formulier. Tweede filmpje over het formulier. Wat gaan we hierin doen? We gaan dat formuliertje afwerken. We gaan dat testen. We gaan dat online plaatsen. En jullie moeten dat dan eigenlijk verdelen aan uh, minstens negen andere personen om dat in te vullen. Wat bedoelde ik nog met afwerken? Stel dat je formulier helemaal klaar is. Je ziet hier dat mijn formulier de drie secties heeft. Ik heb dat helemaal afgewerkt. Ik heb dat een thema gegeven. Hey, dat, dat hadden jullie ook gezien. Hier op het laatste uh, knopje van boven heb je nog de instellingen. Dat kan je nog even gaan overlopen. Wat dat je zeker niet moet doen, is beperken tot onze Lieve Vrouw Lyceum dat gebied, want dan kunnen externe mensen dat niet invullen. Beperken tot één antwoord moet je nu ook niet doen, want dan kun je zelf niet zoveel testen. Uh, bewerken en verzenden moet je ook niet aanduiden en de overzichtdiagram moet je ook uitlaten. Dus bij dat eerste geen, geen aanpassingen doen, dat tweede... Zou ik wel een aanpassing doen? Daarin heb je hier van boven de voortgangswerkbalk weergeven. Dat wil zeggen, als je drie pagina's hebt, de drie secties, dan gaan mensen zien of ze, hoe ver dat ze in het proces al zitten. Hè. En dan heb je natuurlijk hier van onder een bevestigingsbericht staan. Bij mij staat er: je bent ingeschreven, uitroepteken, tot op het festival. Dan vergeet je mondmasker niet. Dat is zo. Um, ja, het laatste stukje als je op verzenden drukt in een formulier, dat is die boodschap die je dan krijgt staan. Hè. Bij toetsen moet je ook niks van gaan maken, want we maken er uiteraard geen toets van. Dus dan moet je even overlopen. Dat bedoelde ik met het afwerken van je formulier. Hè. Zorg dat die aanstaat en dat je een goede opdracht hebt staan. Dat is één. Twee, zo vaak als dat je formulier test... Uh, en je kunt dat eigenlijk niet te vaak testen, natuurlijk. En iedere keer als je op dat oost drukte, kon je een formulier gaan invullen. En hopelijk heb je dat ook al een paar keer gedaan. Hè? Heb je al zo eens wat ingevuld. Dat kan je wel willekeurig invullen. Hè? Jullie weten dat hier een beveiliging zit. Hè? Dat moet een postcode zijn. Voilà, dus ik ga hier iets willekeurig invullen. Een geslacht invullen en een datum invullen. Ik ga gewoon, dat gewoon eens even doorlopen, dat is alles. Dus een vals e-mailadresje invullen. Nou ja, volgende. Ik wil bronst en ik kom maar alleen. De volgende. Een gsn-nummer invullen. Voilà. Zeggen dat dat formulierje goed ingevuld was. Zo, de akkoordverklaring en op verzenden drukken. Voilà. Op dit moment is een persoon ingeschreven voor ons festival. Als beheerder van het festival, als je dat terugsluit, dan gaat je hier van boven zien dat er een antwoord binnengekomen is. Dus in een ontwerp van je festival heb je vragen. Dat waar boven je antwoorden staan. Bij antwoorden gaat je antwoorden, als je daar nu op klikt, ga je één persoon zien staan. Als je dat tien keer getest hebt bij het maken van een formulier, wat goed is, dan staan daar nu eigenlijk al wel tien mensen in. En die moeten er wel terug uit, want dat was maar testgegevens. Dus als je klaar bent met die formulier, je hebt dan voldoende getest, moet je er eerst iedereen terug uitgooien. Dat doet je door hier rechtsboven op die drie pijltjes te drukken en je kiest alle antwoorden verwijderen. En dan vraagt hij nog één keer: Zijn je daar wel zeker van? Je drukt op oké okay. en vanaf nu is je formuliertje terug leeg. Je databank is leeg gemaakt. Het is niet echt een databank, maar we gebruiken het als databank. Dus je databank is leeg. De eerste persoon die je daarin moet zetten nu, dat zet jij zelf, maar dan met correcte gegevens. Dus je moet jezelf correct gaan registreren. Dus je gaat nog eens naar het oogstje. Voilà. En je gaat dat perfect invullen. Ik ga dat ook even doen. Veldje Jens. Uh, ik volg mijn eigen gegevens in. Vijverstraat 50. Ik ben zo stout om dat officieel en correct te doen. Maar ik ga dat ook van jullie vragen natuurlijk. Hè. Genk. Geslacht. Ik duid er wel aan dat ik een man ben. Mijn geboortedatum. Dat is heel oud ondertussen. 1910, 1979. En mijn e mailadresje van de school zet ik erin. Zo. Het LyceumGenk.be. Druk op Volgende. Ik zeg dat ik in zilver kom en met twee personen. Nee, ik pak mijn dochters ook mee. Ik kom er vier. Voilà, volgende. Mijn gsm-nummer. 07 Geen geheim rond. Ik vond dat het inschrijven goed ging. Ik bevestig definitief. Ik ga akkoord met alles. Ik zeg dat ze mijn gegevens ook mogen gebruiken. En ik druk vers en voilà. Nu ben ik ingeschreven, dat doe je voor jezelf dus. Dus de enige persoon die in je formulier moet staan, één antwoord moet er staan, en dat ben jij zelf. Dus de gegevens van jou moeten daar correct staan. Geen andere. Dan zit je klaar voor je formuliertje online te gaan plaatsen. Nu, je zou hier via verzenden de formulierlinken kunnen gaan gebruiken, maar dat heb je niet nodig als je met Google Sites werkt. Je gaat even terug naar je website. Die staat bij mij hier, denk ik. Ik had nog maar één pagina gemaakt in mijn festival, en dat was mijn uitnodiging. Dus ik heb een nieuwe pagina nodig pluske. En genoemd daar: inschrijving. Voilà, je drukt op OK En je hebt een nieuw leegblad. Dat staat wel op de foute plaats. Dus pak dat vast en sleep dat eerst in het festival. Dan gaat dat op zijn juiste plaats staan. Ook hier kun je nog binnenwisselen. Hè? En hier moet een formulier komen. In Google, super simpel natuurlijk. Je doet invoegen. Je scrollt een klein beetje naar onder en dan gaat hier staan formulieren. Als je daarop klikt, gaat hij normaal gezien wel uw recentste formulier ophalen. Bij de meeste van jullie zal dat maar één e formulier zijn. Dus het festival inschrijvingsformulier. Je klikt daarop, je drukt invoegen en hij gaat dat daar toveren in dat blad. Voilà, daar komt hij. Dat is ons formulier. Je weet dat ik dat graag in het midden heb staan. Dus ik zet dat altijd mooi in het midden. Voilà. Dat is ons formuliertje. Dat is redelijk saai, hè? Zo wit op een witte achtergrond. Dus wat kun je wel nog doen? Je kunt hier natuurlijk de achtergrond gaan, gaan zoeken. Hier, achtergrond. Zo. En ik doe afbeelding selecteren. Ik ga daar rechtstreeks zoeken op het net. En ik noem daar. Fust weer. iets zoeken. Maakt niet uit, hè. Een affiche. Oh, die lijkt me wel leuk. Je drukt selecteren, je wacht eventjes tot Google die weer op de achtergrond gezet heeft. Soms past je de kleurhelderheid wel aan, hè. dat kan je hier van onder ook zien. Kijk, hij heeft dat nu bij mij ook gedaan. Dus je kan dat zelf gaan terug uitzetten. Maar ik vind het prima, mijn formulier staat er. Het enige wat ik nog moet doen, niet vergeten, publiceren te drukken. Je gaat dat online zetten je gaat zeggen, er is een nieuwe pagina bijgekomen. Je drukt publiceren, eventjes wachten. En je kan hier van onder op dat weergeven knopje drukken om je eigen website nu een keer te zien. En nu zijn we er hè. Dit is, ook, oh, ik had het misschien wat groter gemaakt, want ik vind dat niet mooi dat dat balkskin hier staat. Dus om de klei een beetje langer zie ik, ah, ik vind dat belangrijk. Dat hoeft eigenlijk niet, maar ik vind dat wel belangrijk, hè. Dus ik doe dat even voor mij. Zo, dan past dat er wat beter op. Opnieuw publiceren, niet vergeten, dan druk nog een keertje publiceren. Voilà. Dan gaan we aan het kijken, als ik nu refresh, dan gaat hopelijk, oh, hij heeft het niet gedaan. Dat is jammer. Misschien was ik te snel. Mm, hij doet het niet. Eh... Uh, Jammer, maar goed, het blijft dan nu zo staan. Dus nu is mijn formulier klaar, het is online geplaatst, nu is jou om andere mensen dit formulier te gaan laten invullen. Ik wil tegen eh, volgende rest dat je minstens 10 antwoorden in dat formulier hebt staan. Nu, ik hoop dat je 10 mensen vindt en die kan je deze link bezorgen. Dus als je die kopieert en je stuurt die naar, naar vrienden, familie, broers, zusjes, mama, papa, mogen daar ook een computer rap invullen... Maar laat je dat even invullen. Daar staat in dat hun gegevens niet misbruikt worden. Dus laten we dat even invullen. En dan zijn we vertrokken voor volgende les. Om met die gegevens de volgende stapjes in ons databankproject te gaan doen. Voilà, dat is het. Formulier maken. Testen. Helemaal leeg maken. Jezelf als eerste erin zetten. Formuliertje op uw website zetten. Publiceren, niet vergeten. En die link bezorgen aan negen andere mensen. Of op uw computer zelf laten doen natuurlijk. En zorg dat je tegen de volgende les tien verschillende mensen in dat uh, documentje hebt zitten. Dat is de opdracht. Veel succes!